en we beginnen nu met een opzetlus. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik heb het patroon ook uitgeschreven zodat je het altijd kan nalezen. Uh, de interlocking crochet is deelbaar. De steek is iedere keer deelbaar door 8. Ik heb 6 keer 8, 48 lossen, plus 4 voor het eerste stokje. 52 lossen opgezet en ik kwam op 30 centimeter uit. Je hebt nodig 2 bollen grijs. Ik heb de Royal gebruikt, maar je kan natuurlijk elk soort garen gebruiken. Uh, 2 bollen wit, ook wel Royal, en ik heb haaknaald 5,5 gebruikt. Dus uh, dan gaan we beginnen met de opzetlus van 52 lossen. De grijze wol, ik leg even deze weg. Zo, hier hangt nog een draadje aan, dus die moet even aan deze kant. Ik begin met de grijze wol en ik maak een opzetlus en ik maak 52 losse Als de steek maar iedere keer deelbaar is door 8, dus ik doe iedere keer 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 en dan ga je door tot 52 lossen en dan zie ik je dadelijk weer terug tot zo als je op het einde van 52 steken bent dan ga je de 1 2 3 in de vierde steek 1 2 3 in de vierde steek maak je een stokje Lossen. Eén overslaan en één stokje. 1 lossen, één steek overslaan en één stokje. Een lossen. Een steek overslaan en een stokje. Een losse, een steek Lossen een, losse, een steek overslaan en een stokje, en dan zie ik je op het einde weer terug. Tot zo, en dan zijn we nu op het einde van deze leuke begin. en dan maak je op de laatste steek nog een stokje en op het einde eindig je altijd ga je 4 lossen maken dat is voor het begin stokje maar dan kom je dadelijk kom je dat vaker tegen dus 4 lossen 1 2 3 4 en je maakt een langere lus en je haalt je haaknaald eruit en ik zet even een steekmarkeerder erin en dit ga je hetzelfde doen ook met wit garen en ik heb hier het te garen je maakt een opzet lus en je zet weer 52 losse op 1 2 3 4 5 6 7 8 steken is iedere keer deelbaar door 8 dus wil je meer centimeters dan moet je er iedere keer 8 losse steken bijzetten en ik zie je bij 52 losse steken zie ik je weer terug tot zo ik heb nu weer 52 losse gedaan en we gaan in de 1 2 3 in de vierde maken we een stokje en we gaan hetzelfde doen nu als de grijze dus weer een losse Je slaat Eén steek over. Deze sla je over. En je gaat weer zo'n mooie ketting maken. Om het interlocking-crochet dadelijk gaat het beginnen. Nu zijn we nog even aan het uh, voorbereiden. Dus dit zijn de voorbereiding voor uh, inter of uh, mosaiek. Haken. Als je dit kan, ja, dan is het. Uh, heel leuk om te doen, ik heb er heel veel plezier in om dit, uh, omdat het uh, ja, zo'n mooi resultaat geeft ook de achterzijde is hetzelfde als de voorzijde nou ik ga deze even afmaken en op het einde dan zie ik je weer terug tot zo Als je de beginstroken klaar hebt, dan leg je ze zo neer dat die lus aan de rechtse kant zit. Daar doe je je haaknaald door. Je trekt je draad aan en je pakt de andere strook. En ook die met die lus, die laat je hier hangen. En je zorgt dat die stroken op elkaar liggen, met de gaatjes. Zie je dat de stokjes op elkaar liggen? En dan gaan we die stroken aan elkaar haken. Je legt ze netjes op elkaar. Je pakt je witte draad, omslaan en je gaat een stokje maken. Een losse, een stokje, een losse, een stokje in die openingen. Dus so we maken een stokje. Een losse en we gaan in die opening weer een stokje zetten. 1 lossen en in de opening 1 stokje. En zo maak je die twee stroken aan elkaar, en dat is echt het begin van het interlocking haken: dat je de twee stroken aan elkaar haakt en houdt de donkere kleur aan de voorkant. en je haakt in de opening een stokje een losse en weer een stokje een losse en in de opening een stokje een losse en in de opening een stokje een een losse en in de opening 1 stokje 1 losse en in de opening 1 stokje en op het einde dan zie ik je weer terug tot zo we zijn nu uh, bijna op het einde van de van de witte draad van het eigenlijk het samenvoegen Samenvoegen van de twee stroken, dus je maakt iedere keer in de opening een stokje, een losse en op het laatste hier in deze opening ga je nog een stokje zetten, en dan heb je de twee stroken samengevoegd. We beginnen altijd de toer met vier lossen: 1, 2, 3, 4 ik doe ze altijd op het einde en dan maak ik een grote lus en dan ah, begin je weer aan het begin dus je trekt echt zeg maar die stroken weer naar links en dan begin je weer aan de rechterkant met je grijze draad je steekt je haaknaald in en nu gaan we echt interlocking doen dus we gaan echt nu uh, twee stokjes aan de achterkant pakken en één aan de voorkant 2 aan de achterkant 1 aan de voorkant en altijd de losse ertussen. en je haakt altijd om jezelf de kleur heen dus heb je grijs dan pak je ook het stokje grijs dus nu moeten we achter het werk langs, je slaat om en je pakt je grijze stokje aan de achterkant langs, maak je dus je stokje af kijk dan heb, krijg je dit zo te zien dan één losse en dan gaan we weer een stokje achterlangs pakken dus je pakt de achterkant van je werk zie je en dan pak je je stokje op aan de achterkant steek je achter je stokje in en je maakt je stokje af en weer één losse dan hou je je werk weer zo recht voor je en dan gaan we het stokje aan de voorkant maken en één losse en weer twee aan de achterkant je gaat achter het stokje langs dus je stokje van de kleuren ga je achterlangs ik wil even kijken of ik één stokje heb, want ik zie dat ik nu twee stokjes had. Dus dit is eigenlijk de lastigste toer en dan gaat het weer gewoon makkelijker. Dus dit stokje moeten we hebben, omslaan en je gaat, je pakt je stokje op en een losse. En dan ga je nog een keer doen. Dus dit stokje moeten we hebben. Je pakt je stokje op. En je maakt je stokje af. En je maakt een losse. En nu gaan we er weer een aan de voorkant maken. En een losse. Twee aan de achterzijde en een losse, en een losse en een aan de voorzijde, die voorzijde is niet moeilijk en die achterzijde, dat leer je eigenlijk ook wel en een losse twee aan de achterzijde, dat je echt zorgt dat je je kleurtje hebt en je maakt je stokje af en een losse en een losse en weer een aan de voorzijde. en een losse en met twee aan de achterzijde en een losse en een losse en een, losse en een, losse en een aan de voorzijde weer en een losse en weer twee aan de achterzijde en een losse en een losse en, een losse en weer een aan de voorzijde dus je hebt u voor twee achter en een voor en we zijn al bijna op het einde en een losse kijk en ik kijk altijd eventjes nu kan je het nog niet zo goed zien maar het wordt echt heel leuk dadelijk we gaan er nu dus twee aan de achterzijde weer doen je moet er een handigheidje in krijgen en dit zijn de dit is echt het begin als je eenmaal verder bent, kijk maar naar het einde van de video dan zie je hoe makkelijker het gaat en hoe leuk het is om te leren weer aan de voorzijde, Het is heel leuk om te leren en ook een heel mooi resultaat omdat je uh, twee zijden zijn uh, gelijk dus je hebt een hele mooie voorkant en je hebt een mooie achterzijde en nu pak ik de laatste, die gaat dus aan de voorkant en nog één losse en we gaan dan nog het laatste stokje doen hier achter dit is het laatste en je steekt hem in aan de achterzijde dan komt het er zo uit te zien en omdat je iedere toer met 4 lossen begint maak ik nu 4 lossen. 1 2 3 4 en dan trek je aan je draad zodat je lekkere lange lus overhoudt en dan gaan we weer met het wit beginnen en daardoor gaan we nu dus het werk keren net als een blaadje keren we het werk en zie je dat je hier die die twee die je straks aan de achterzijde hebt dat die nu dus heel mooi erop liggen op je werkje en nu gaan we met de witte toer beginnen dus we gaan iedere keer een witte toer maken en een grijze toer en dan keer je je werk dus we gaan in de met de witte toer gaan we beginnen met twee aan de voorkant en één aan de achterzijde en zie ik je zo weer terug. Dan gaan we aan deze toer beginnen. Tot zo. We gaan nu weer met de witte stokjes beginnen. En uh, je houdt je draad gewoon zoals die licht hier, die grijze, die laat je gewoon zo liggen. En dan gaan we met de witte stokjes beginnen. En dan gaan we één stokje aan de achterkant maken. Dus we steken achterin. We pakken het stokje, de witte stokje gaan we omheen aan de achterzijde en één losse. En nu gaan we twee witte stokjes aan de voorzijde maken en een losse. En je pakt echt alleen maar je Kleurtje waar je mee bezig bent, dus de witte in dit geval en een losse. Dus we hebben nu een achterste reliefstokje gedaan en twee voorste reliefstokjes. En je doet er altijd een losse tussen. Dus we gaan weer een achterste maken. Dus je zorgt ook echt dat je je eigen kleurtje houdt. Je gaat achterlangs en je maakt ook echt relief stokjes zo. Dus je gaat om de stokjes heen en je krijgt een hele mooie uh, resultaat want beide zijden zijn gelijk we gaan nu weer twee aan de voorkant maken ik steek lekker om die stokjes heen en nog een losse en insteken om het stokje en daarom is het ook zo makkelijk omdat je of makkelijk je mag lekker om die stokjes heen je hoeft niet een steek te zoeken je gaat dus aan de achterkant langs en je duwt je stokje naar achteren en een losse en nu weer twee aan de voorkant en dadelijk wordt het nog makkelijker hoor twee stokjes aan de voorkant en ik heb ook video's echt apart van uh, de het witte garen en het grijze garen dat is makkelijker ook uh, om het uit elkaar te houden zie je? het is echt 1 achter, 1 witte achter, achter, 2 voor, 1 achter, 2 voor, 1 achter en 2 voor, en zo maken we de hele toer af en een losse ertussen. Momentje, ik zie dat ik een klein knoopje even weg moet werken. Zo, het is echt heel leuk om te doen hoor. In het begin is het even vreemd, maar als je het door hebt, dan is het heel leuk. Het zijn echt voorste relief stokjes en achterste relief stokjes met één losse er iedere keer tussen. Zie je? die losse mag je niet vergeten want dat is eigenlijk de ruimte die je weer nodig hebt voor de andere toer en een losse en we gaan nu nog een voorste stokje en een losse en nog een voorste stokje en een losse en en hier op het eind. Dan pak je weer je achterste kant. Want die moet je achterste stokje doen. En ik steek precies in zoals ik ook uh, mijn stokjes maak. En dan maak ik hier het laatste stokje. En weer 4 lossen. En de lus aantrekken zo en dan is dit het begin van het entrelac of interlocking sorry het is interlocking, ik vergis me de hele tijd maar het is interlocking en je krijgt dit als mooi resultaat um, ik heb de twee toeren de grijze en de witte toer heb ik apart op de video gezet en dan zie ik jullie daar weer terug